Masha, Sintje. Door het raam kunnen ze nu kijken. Mascha. Hé, hey Mascha. Sintje. hey, hey, Jij mag eerst een stukje. Kijk eens, Masha. Kijk eens. Oh, Masha. Mag me eenmaal hebben, Masha. Sintje, sintje. Masha. Hé, hey, Masha. Sintje. O, oh, Masha. Dat smaakt goed. O, oh, Sintje. Masha. Kom eens. Kom eens, Sintje. O, oh, Masha. Kom eens. Sintje. Hé, hey, Masha. O, oh, Masha. Sintje.